Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Een van de meest belangrijke kenmerken van liefde is onzelfzuchtigheid, wat gecharacteriseerd wordt in Romeinen 12 vers 16 als zijnde de bereidheid om jezelf aan te passen aan de behoeften en verlangens van anderen. Mensen die de betekenis van dit bijbelgedeelte vatten en het toepassen in hun leven hebben geleerd wat het betekent om tot liefde geven geroepen te zijn. Ze zijn niet zelfzuchtig. Ze hebben geleerd om flexibel te zijn en zichzelf aan te passen aan anderen. Aan de andere kant, mensen die meer aan zichzelf denken dan dat ze zouden moeten, vinden het moeilijk om zichzelf aan te passen aan anderen. Hun opgeblazen mening over zichzelf zorgt ervoor dat ze anderen als klein of onbelangrijk zien. Zelfzuchtig verwachten zij dat anderen zich aan hen aanpassen, maar zij zelf zijn vaak niet in staat om anderen tegemoet te komen zonder boos of overstuurd te worden. Welk type persoon ben jij? Ik was vroeger zo zelfzuchtig, maar nu kan ik je uit eigen ervaring zeggen dat een onzelfzuchtig leven een manier van leven is dat veel meer voldoening geeft. Het kenmerk van een ware christen is de mogelijkheid om zich aan te passen aan anderen. Wil jij je vandaag onzelfzuchtig aanpassen aan iemand anders? Tot slot, wil je met mij meebidden? God, toon mij dagelijks hoe ik mijzelf liefdevol aanpas aan anderen. Ik wil onzelfzuchtig zijn en mijzelf aanpassen om, waar ik kan, te voldoen aan de behoeften van anderen. Toon mij hoe ik anderen kan bereiken met uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.